Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Nou, korte video in ieder geval. Uh, vandaag ga ik de winnaar bekendmaken van de giveaway uh, op YouTube. Op Discord komt vanzelf morgen, dus donderdag. Uh, om 7 minuten voor 5 wordt die bekendgemaakt door de giveaway bot. Um, dit heb ik net al opgenomen en er is net al een winnaar uitgekozen. Ik ga verder niet zeggen wie. Uh, wat ik wel ga zeggen is tot ik toen de comments ging doorkijken en tot ik toen of zijn naam ging plaatsen in de comments. En toen eigenlijk wel zag dat hij uh, reageerde op andere mensen die zeiden van hé hey, mijn rage plugin hoek start niet op. Of hé hey, mijn LSP valt krijgt En vervolgens reageert hij dit probleem heb ik ook. Dus ja, dan vind ik het, uh, dan lijkt het mij bijna 100% zeker dat jij gewoon een GTA hebt. Uh, dus dan uh, helaas voor degene die nu misschien wel door heeft dat hij het was. Maar in ieder geval, uh, ik ga geen namen noemen. Ook kreeg ik een paar comments met ik uh, met een uh, ja, paar winnaars waar niet echt bekend in stond van uh, ik wil winnen. Ik wil de key winnen. Uh, bijvoorbeeld mensen die zeiden gefeliciteerd met de 20k. Ja dat kan zeker, dankjewel daarvoor. Um, maar ja, sorry, ik uh, kan daar niet uit uitleiden dat je meedoet aan de giveaway. Um, dus nu. We hebben 279 comments in totaal gefilterd. Als ik het uitzet. Dus. Stel alle comments, dan zijn dat er 345. Dat betekent dat die overige, ik kan niet rekenen, 279 min of 345 min, 279 is geloof ik iets van uh, 67, uh, 65, 66 6, 6, of zo. Het zijn dus 65 comments van mensen die meer dan twee keer hebben gereageerd. Nou goed, aan de ene kant maak je dan meer kans. Aan de andere kant uh, gaan we er nu gewoon vanuit dat de winnaar die komt gewoon duidelijk meteen aangeeft dat hij de giveaway wilt winnen. Uh, en de rest die in beeld komt waarvan ik zeg van hm, niet duidelijk, die komen ook niet in beeld om ja, teleurstelling te voorkomen. Ik denk dat het ook niet leuk zou zijn als ik mijn eigen naam hier zou zien en denk van je is gewonnen. En vervolgens zegt diegene van ja, maar je laat niet echt duidelijk merken dat je hebt gewonnen. dus um, Ja, snap je? In ieder geval, ik ga nu dus gewoon de comments ophalen. De 2,79 comments uh, die uh, dus uniek zijn zeg maar. We gaan starten en dan komt hopelijk een winnaar uit die duidelijk aangeeft dat hij de key wil winnen. Dat is dus niet duidelijk. Stond gefeliciteerd. Nog een poging. Ik wil graag winnen. Gefeliciteerd met 20k. Ja, Brian, dat lijkt me een heel duidelijk. Wat ik doe, ik klik op Brian. Um, nou, hier zie ik alleen maar Fortnite als het goed is. Nou, top. Um, voor de rest, het ging er niet om wat er hier met voornaam, Maar het ging er meer om dat ik nu weet van het is Brian. Vijf uh, abonnees en zijn video URL sla ik of zijn kanaal URL sla ik op. Dat wil zeggen dat als jij uh, zo dom bent om deze profielfoto of zo slecht bent, deze profielfoto en deze naam dadelijk even snel aan te passen naar je eigen kanaal en dan te zeggen, jee, ik heb gewonnen, daar ga ik niet in trappen. Uh, wat Brian, wat jij mag doen, je mag met dit YouTube kanaal dus een comment plaatsen van hey, ik heb gewonnen, leuk uh, en dan mag je daarbij je e-mailadres zetten of je Discord of je Instagram um, en via die weg ga ik een van die drie of alle drie ga ik jou benaderen. Uh, je krijgt vier dagen de kans om op deze video te reageren. Um, doe je dat niet ga ik een nieuwe winnaar kiezen. Um, en als jij mij een bericht hebt gestuurd in de comments dus van hey ik heb gewonnen mijn e-mailadres is dit of mijn instagram is dit of mijn discord is dit dan ga ik uh, jou die key geven dus de winnaar van uh, de winnaar van de uh, discord giveaway ook de gta key die komt morgen pas uh, maar voor nu dus Brian gefeliciteerd ik ga wel even snel de comments doorzoeken om te kijken of jij al vaker hebt gereageerd uh, als je dat niet hebt gedaan dan heb je gewoon heel veel geluk gehad. Ik gun het altijd wel wat meer mensen die uh, vaker reageren. Uh, ik doe het ondertussen nu heel snel op mijn telefoon. Zo, so, jij hebt heel veel gereageerd. Um, en of ja, nou toch wel uh, veel. Ik denk dat het wel leuk is dat jij dan uh, de, de, de winnaar is. Uh, bent is. De winnaar is. De winnaar bent. Want uh, dan gun ik het ook wel iemand die al sinds een jaar zeker op mijn video's reageert, zie ik. Dus uh, Brian, van harte gefeliciteerd en ik.. Uh, ik zie graag je comment tegemoet en ik hoop dat je ook op tijd reageert. Mensen, jullie bedankt. Ik ga jullie morgen weer zien bij een nieuwe video. Dat gaat zijn met Kamar. En niet zomaar met Kamar. En er gebeurt superveel. Dus uh, ik zou zeggen tot morgen.